Kom! Ah! <laughs> Goed zo. Zijn ze? Ben je aangenomen? Nee. Hier ga je zitten? <laughs> Oké, okay, niet voor de vlog. <laughs> Papa! Mama! Brian! En Berber! Dit is de leukste familie van Nederland. De familie Romein! Goedemorgen allebei. Jij hebt gisteren thuisgebracht de oma, hè Brian? Ja. Was het wel leuk bij oma? Ja. Ja. Waar is mama nu? Naar een afspraak. Mama heeft een afspraak om te kijken of ze werk kan krijgen, ja. hè? En wij zijn lekker thuis. Ja. Mag ik? Even... Goedemorgen allemaal. Welkom bij een nieuwe vlog. Geef alvast een duim omhoog. Hè? Papa. Hallo. Ah, ah, ah, ah. Zo, we gaan weer een leuke dag hebben toch? Uit onderbroek. Wat moeten we straks doen? Boodschappen? Papa! Ah! <laughs> Papa! Maar jij moet even een broekje aantrekken. Heb je onderbroek aan? Ja. Jij moet even een broekje aantrekken. Mijn broek zijn op. Je broeken zijn op. Ik weet ook niet waar ze zijn. Hmm. We kunnen zo even kijken. Ja, en de wasmand. Ik weet het al. Daar is ze weer! En hoe ging het? Goed hoor! Zeiden ze? Ben je aangenomen? Hier ga je zitten. Nee, nee. Ik niet enige zoetje van. Nou, nu is het wachten op Homer. Ja, de ramen hebben we open gestaan en de verwarming op zo te merken geloeid. Ik vond het ook al warm. Ik heb hand even op 17,5 gezet, want... Pffoe. Zo, ik ga even de aquariums wegbrengen. Yes, tot zo! Tot zo! Tot zo, dag. Nou ja. Er staan twee aquariums in mijn auto. En die moeten even naar de reiniging gebracht worden. En daar gaat een buurman Rob mij mee helpen. Ik zou niet zonder hem kunnen. Nee, ik zal ze even vanuit binnenuit laten zien. Oeh. Die bakken moeten even naar de reiniging. Dus uh, nou ja, dat gaan we even doen. Tja, wat heb je nou weer? Aquarium. Oh, uh, 500 euro, hier ligt maar mijn Ja, dat zie Kijk. Kijk eens. Dit is een Wacht, de toekomst. Ik neem die ook mee. Hij is kapot. Hij is kapot. Het zal niet meer waterdicht zijn. Oh, hey. je krijgt een berichtje Je krijgt een berichtje je breekt je glas niet, hè? zegt u? Je breekt je glas niet, hè? Wat? Je glas. Wacht even. Waarom? Wat ga je ermee doen, Joi? Oké, okay, niet voor de vlog. <laughs> het is een kindervlog, man. <laughs> het is een kindervlog. Hey, ik zie je. Hoi. <laughs> oh. Gaan we weer. Op naar huis. Boodschappen noemen, Berber. Hoppakee, wie doet er mee? Zo, weer thuis. Hoppa. Gaan we weer. Influencersleutel. Heb je al lezen gemaakt? Ik ben bezig. Jongen, jongen, hoe lang duurt dat wel niet? En is er al centjes binnen? Dat kan Nee, van ups. Wel oh. wat in de tank dan. Hoi, hey, wat zei jij? Mag ik ze ook lekker geven? Ja, maar ik knippert. Nou, dan moet je m'n mama wel overleggen. Nee. Wat zijn de kinderen goed aan het opruimen? Mama is zo grijnig, volgens mij. Nee, hoor, ik krijg het toch zoveel, papa. Ik hoop dat Homer vandaag komt. Homer! Auw. <laughs> Wat is er, gebeurd? Hier. Je hoofd gestoten. Bij... Waar heb je je hoofd gestoten? Hier. Waar? Um, bij de trap. Ja, dat is niet handig. Even Homer! Even berbertje. Nee. Je gaat niet pesten. Je gaat er niet je pesten. Niet dichtbij komen. Mag ik ook eens doen? Nee. Wij gaan boodschappen doen. Jij mag je sokjes aantrekken en je schoentjes. Ik ga mee met die man. Je gaat met mij mee. En ik er niet. Of je trekt je mooie schoentjes aan. Mag ik er niet. niet? En, dan ga ik bij en een feestje. Jij blijft bij mama. Rustig nou. Eerst je lego naar boven. Oh, hey, ik heb hem gevonden mevrouw. Oh, ga je lego naar boven doen? Maar ik neem de bakken zo meteen. Nu nog wel een half uurtje, Berber, denk ik. Want ik heb hulp nodig voor de bakken. Ik heb hulp nodig voor de bakken. Ik heb iemand. Mimi. Nou, zit ik dan Peppa Bicht te kijken in afwachting Dat tot. Ik wil daar op de grond te ik wil de place. Legos... Ja, staat in de lege bak ook echt in je kamer, of staat die bij de trap? In mijn kamer. Dat is niet waar. Maar ik heb hulp nodig of... Nee. Ja, wel, want ik ga ze al erbij dragen, maar dat is het te zwaar. Dan draag je er één voor één? Nee. Zo, nou, we hebben de boodschappen weer gehaald, hè. Lekker veel eten. Gesponsord door Wielerhondhoudsbedrijf. Wat ja. is er nou één? Ja, nee. Ik Heel lekker wat weer. aan mijn krachten. Ik wil meebellen. Vanmiddag gingen wij met oma de scooter kijken, hè? Brian. Nee, dan ga ik Ga nee. Wil je niet mee, wil jij dan meebergen vanmiddag? Ja, ja, ja. Oké. Hé joh, vieze Rick. Het is een Wat? Wat was dat wat je uitstuigde? Legen? Dat mag niet in je mond, te, hè? Nee. Dan gaan we gaan even kijken, want ik kan mijn hoor buiten. Oh, ik kan een hoop Even Hier is nee. niks. Even kijken. Dakraam gaat erin, eindelijk. Yes. Ja, eindelijk. Mag wel voor de winter. Ren hierheen, niet daar blijven staan. Zoals het er weer een dakpan valt ben je er verder hier. Kom je, je hier komen kijken. Wil je op mijn schoot komen staan of zitten? Kun je het zien? Ja. Daar is opa bezig. Maar de raam is kapot. Ja, dat is een gat. Dan gaan we een ander raam erin doen. Dan gaan we een raam bij. Ja. Nou, waarom? Omdat we dan een nieuw raam hebben. Dan hebben we geen last meer van de sneeuw als het gaat sneeuwen. Dan gaat het niet meer zo lekker binnen. Ja, nou, bedje was nog wel eens nat, hè? Ga maar snel naar binnen, schat. <lacht> de een beweging. Bam! We weten waar voor de boem is, Berbert? Ja? Voor een slechtwitter en een zombie. Ik ben niet een slechtwitter. Ja. Ja, we gaan er weer te zingen. Ik <laughs> okay. nee. je je moet je lachen? Je moet lachen, mama, omdat ze weer te veel van dezelf eist. Ze wil weer te veel. <laughs> <laughs> je wil weer te veel, schat. Ja, je wil weer te veel. Je wilt weer te veel. Net zoals dat ik te veel wil, omdat ik op een normaal bed wil slapen. <laughs> nodig reclame rechten. Ja, we zijn dus drie zit er muziek op hoor. Nee, dat is een filmpje, maar Ja, maar we er hangen. zit er recht op. Hakken. We gaan de de chirurg ervaren. Oké okay, Google. Speel hakken en zagen op Spotify. Good boy, boy, hakken en zagen. Zagen en hakken. Oh, de bal. Ik Foxy. Lekker Fox? Papa en Mama zijn ja, er. Wat is er? Wat zijn de kinderen aan het doen? Wat zijn jullie aan het doen, kinderen? Op het tablet. Veel ah. ik heb. En even een handje heb, Nog even gedag iedereen zeggen? dag. Wat zeggen we dan altijd als we de vlog afsluiten? Bedankt voor het kijken. Duimpje om! Oh. En druk even op! Op de dieren. En het bed! Op de belletje.